Nu volgt de oefening over kop- en voetteksten met automatische paginanummering. Je ziet aan de linkerkant het voorbeeld staan. Je ziet van onder ook de opgave staan. Je weet dat ik in de offline-modus altijd Writer gebruik in plaats van Word. Dus de opgave staat eigenlijk op pagina 4. Ik ga er een naartoe. doen. Maak een document met drie pagina's en verzie op deze pagina's de volgende tekst. De eerste pagina heeft een titelpagina, dan pagina 2 en pagina 3. Je ziet dat eigenlijk ook heel duidelijk. Hè? Goed. Dus wat ga ik doen? De eerste is de titelpagina. En dan een zacht regel einde pagina. Ctrl Enter voor de tweede pagina, dat wordt pagina 2. Ctrl enter voor pagina 3. Voilà, dan hebben we hebben onze drie pagina's. Opgelet pagina 1, titelpagina willen we zelfs geen kop- en voettekst. Nu, ik stel die pagina's die kop- en voettekst al eventjes een beetje uitzoomen, dat het hier wat duidelijker wordt. En zo. zo, dat is wat duidelijker. Hè? Dus ik wil kop- en voettekst gaan toevoegen. Heel gemakkelijk, je drukt van boven in het koptekstgedeelte. Dan moet je eerst op het plusje drukken om het standaard opmaakprofiel voor de pagina's een koptekst toe te voegen. Dus aan de linkerkant kop je naam. Zo, in het midden, maar je ziet hier van boven het liniaal al de omgekeerde T staan. Of de gecentreerde tab op 8,5. Dus als ik op tab druk, dan springt hij naar het midden van die tekst. Daar komt de klas. Ik ga als voorbeeld 3 ect even nemen. Nog een keer op tab drukken. En dan komt mijn volgnummer, bijvoorbeeld nummer 12. Goed, ik maak mijn tekstjes of mijn tekens eigenlijk altijd wat op in een koptekst. Ik zal eens even kijken wat een uh, mooi lettertype is. Voilà. Ik ga het ietsje groter maken. 9. En dat is lettertype Martina, ik zal er even laten staan. Mijn voettekst ga ik eh, misschien ook al doen. Dus ik kan mijn voettekst beneden aan een pagina je klikt in dat gedeelte. Oei, dat was eventjes mis. Je drukt op de plus. Voilà, en dan heb je plaats om dat te gaan typen. Dus linksonder komt kop, koppelteken en voettekst. En dan de zaak is met pagina, nummering. Voilà, en aan de rechterkant, tap, tap, komt het eh, paginanummer met het aantal pagina's dat je nooit zelf mag typen. Dat mag je nooit doen, hè. Invoegen, veld, paginanummer, bijvoorbeeld spatie, schuine streep, spatie, dat type ik zelf. En dan invoegen, veld, aantal pagina's. Ik zal hier dezelfde opmaken, of ongeveer dezelfde opmaak dus dat was lettertype. Martina, dat was een beetje kleiner. Ik denk dat het 9 was. Ik zal dit eens in het rood zetten, dat het ook wat duidelijker opvalt. Hè. Dus ik zal nu eens uitzoomen. Ik heb een koptekst staan en ik heb een voettekst staan. Je ziet dat het in het lichtgrijs aangeduid is, maar je weet dat als je het afdrukvoorbeeld ziet, dat hij dat dan die lichtgrijze stukjes wegdoet. Dus gewoon om te laten zien dat goed, uh, writer sorry, dit voor ons berekent. En dus hij, hij houdt daar rekening mee. Nu, op de eerste pagina mag geen kop- en voettekst staan. Standaard staat dat wel aan. Dus je gaat ook hier zien dat dit is pagina 1 van 3 met een koptekst. Maar je kan dat gaan aanpassen. Of ga je naar opmaakpagina. pagina Of je kan zelfs van in zo'n koptekst in de nieuwe versies altijd naar de pagina rechtstreeks gaan. Dus als je hierin drukt en je gaat naar pagina, dan kan je dit gaan instellen. Je ziet, hier staan koptekst en voettekst. En je ziet ook een aantal vinkjes. Hier staat bij koptekst activeren zelf de inhoud op eerste pagina. Dus als je dit gaat uitzetten. Oké. Okay. Dan ga je deze koptekst gewoon kunnen wegdoen. Zo, en dan blijft die leeg, want die zag misschien staan koptekst voor de eerste pagina. Als je nu naar beneden scrollt, zie je dat de koptekst wel nog staat op pagina 2 en uiteraard ook nog op pagina 3. We moeten dat ook nog doen met de voettekst. Dus ik ging dat eventjes doen bij de pagina. Ik zet de voettekst op de eerste pagina ook uit. Ah, misschien was dat al gedaan. Even kijken. Nee, die staat er nog. Dus die moet ik nog leegmaken. Zo. Zo, so, voettekst, eerste pagina, maak ik leeg. Je kan hem ook deactiveren, kan ook, hè. Dit is mijn titelpagina, dus zonder kop- en voettekst, wordt heel vaak gedaan. En dan vanaf pagina 2 wordt het eigenlijk genummerd met uh, de voettekst. Je ziet dat duidelijk. Bekijk het resultaat in het afdrukvoorbeeld. Dus als ik dat eventjes opvraag, dan zie je heel duidelijk, pagina 1 is leeg, 2 heeft wel die opmaak. En 3 uiteraard ook. Hè. Als ik het nog verklein, zou je dat misschien ook duidelijker zien. Afdrukvoorbeeld, mogen we sluiten. Als je tijd over hebt, mag je een cool lettertype voor gaan zoeken. Uh, dat vind je bijvoorbeeld op Dafont.com. Dus als ik daar eens even naartoe ga en ik sleep die browser in beeld, dan kan ik een leuk lettertype gaan kiezen. Dus ik zal eens even laten zien dat dat uh, eigenlijk ook goed werkt. Hè. Dus ik zal, ik zal alle tekst al eens aanduiden. Alle tekst aangeduid, Ctrl A, dat weten jullie nog. Ik ga de tekst veel groter maken, dus 72 bijvoorbeeld. Ik ga ook alles al centreren, zo. En dan ga ik hier de titelpagina, enter, enter, zodat het ietsje lager staat. Pagina 2 ook twee keer, enter drukken en pagina 3 ook. Ik vind het een lelijk lettertype, dus ik wil het, ik wil het wat gaan aanpassen. Oei, ik zag eventjes een boodschapje van Telnet. Die hebben we nu niet nodig, dus ik ga zelf maar even naar datfont.com. Waarom die website? Omdat die gratis is. Uh, en je hoeft niet te registreren om een lettertype te kunnen downloaden. Dus ik zal er eens eentje uitkiezen, bijvoorbeeld iets science-fiction-achtig. Stel dat je... Hmm, ik ga gewoon dat eerste nemen hier. Dat is misschien wat moeilijk leesbaar. Dus dat tweede, Star Jedi, is een lettertype. En als je daarop klikt, zo ziet er dat uit. Dus dat heb ik nog niet. Dus ik zal het laten zien. Als ik alles selecteer en ik type hier van boven Star Jedi, je ziet, dat lettertype heb ik niet, hè. Dus dat staat er nergens tussen. Dus ik ga dat eerst moeten installeren. Dus in uh, die website daffont.com kan je op het download knopje drukken. Download, eventjes wachten natuurlijk. Hij gaat dat lettertype downloaden. Je kan het gaan openen. Ah, hier zijn verschillende formaten. Stel dat ik uh, deze bijvoorbeeld de mooiste vind. Hè? Die met die omleiding. Dus ik ga eens eventjes kijken. Hier staan er een aantal in. Dit is het lettertype zelf. TTF of True Type Font. Als ik dat ga openen, dan krijg ik een voorbeeld altijd te zien. Nu is het nog niet geïnstalleerd, je moet van boven op installeren drukken. Altijd even wachten, dat duurt altijd eventjes. En nu is dat lettertype geïnstalleerd en als alles goed is, soms werkt dat rechtstreeks, dus dit mag eigenlijk allemaal weg, dan kan je in writer nu al STAR voilà, Star Jedi aanduiden. En je ziet dat die lettertypes worden mee overgenomen in die pagina's. Dat is wel een rare letter voor de i, maar goed, dat zal wel met Star Wars te maken hebben. Zo, voilà. En je hebt een heel ander lettertype gebruikt in je tekstdocument. Hè. Dus dat vond downloaden, want eerst heb je dat hier nog niet. En als je het gedownload hebt, dan kan je het daar gaan toevoegen. Veel succes alvast.